Je bent aan het einde gekomen en dat betekent dat jij alle hoofdstukken van uh, hoe krijg ik een CEO brein hebt doorlopen. Gefeliciteerd, je certificaat die komt eraan. Wordt naar je toegestuurd, gestuurd, gemaild, uh, dus die krijg je gewoon uh, zo snel mogelijk binnen. Als je nou denkt van goh, hier zou ik nou eigenlijk wel meer over willen weten. Nou, dat kan me best wel iets bij voorstellen. Misschien vond je het wel hartstikke leuk. Misschien heb je er wel heel veel van geleerd. Ga dan eens naar www.zmodelofchange.com en kijk eens of er een opleiding of training bij zit voor je uh, om, uh, om te zien wat je daar nog meer mee zou kunnen. Want het blijft natuurlijk wel, dit is een opleiding via het internet. En het echte leren, dat doe je pas in een groepsamenstelling, in een groep waarin je met elkaar kan oefenen om te kijken hoe het nou precies werkt. En waarbij je ook gecorrigeerd wordt, en waarbij je dus um, ook in de praktijk dingen gaat oefenen. Nou, dat uh, doen we uh, heel veel bij het Change.com En um, ik nodig je van harte uit om daar eens naar te gaan kijken. Heel veel plezier, heel veel succes met alles wat je nu weet. En uh, laat me alsjeblieft weten wat je ervan gevonden hebt. Bedankt.